Hoi, leuk dat je weer kijkt, ik heb uh, een klein nieuwtje, dat is dat uh, trailer reviews die ik doe, die uh, stoppen op het andere kanaal, die ga ik op dit kanaal erbij doen, want uh, het andere kanaal dat, uh, dat komt niet echt van de grond, dat uh, zes kijkers per of zo. dus dat schiet niet op, dus dan gaan we op deze grote hoop gooien, uh, deze week ga ik nog naar de film met uh, Dennis naar uh, de, de nieuwe Ghostbusters, dus ik uh, ben uh, erg benieuwd, wat een uh, leuke review denk ik. En we hebben een unboxing, een eigenlijk een, een envelopping. Want ik heb voor mijn Apple Watch 6 een nieuw bandje besteld. Dit bandje, als je kunt zien, het aardig uh, te versleten. Dus dat ik bij bol.com een ander bandje bestel. En even, even kijken of ik dat eruit kwijt. Erg iets pakken. bandje, in het zwart. Deze is ook weer uh, verstelbaar in de maat, want die, deze stretchbandjes, die, uh, die breelt, geloof ik noemen ze dat, die, uh, die moest je echt op maat bestellen, dus het was Zoals meestal of te groot of te klein, deze kun je weer uh, kun je verstellen. Het nou, is best wel een beetje simpel op een Apple Watch. Knopje indrukken, uh, schuiven maar. iets groter maken van dikke armen voor mij. Kijk dat vast. Kijk, hartstikke mooi. Dus ik zal de link in de O, uh, op beschrijving, de beschrijving zetten waar je hem kunt uh, bestellen en, uh, bedankt voor het kijken kijk je van de week eventjes naar mijn uh, nieuwe review van uh, Ghostbusters die ik ga kijken met Dennis samen in pathé oh ja vergeet niet te liken en te abonneren